dat je kijkt naar deze week vlog. Doe alvast een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En vergeet niet om op een belletje te klikken. Veel plezier met kijken! We zijn van die momenten. Dan kom je naar mijn binnen. Daar. En dan kun je gewoon op je paard aan het rijden. Omdat ik geen tijd had. Dat was zo'n afzegging. Dus dan had ik eigenlijk wel tijd. Toen zei ze nee, ik rij wel. Ga je maar hard lopen. Dan natuurlijk wel 600 punten halen vandaag. Dus kijk. Daar is ze. Wat zegt u? Wat zeg je nou? Ik dacht al dat het juist was gelopen. Oh, hallo paard, is ze lief? Is ze een brave wasje of is ze lastig? Heb ze al wat gedaan? Nee, ik zit er met de ding vijf minuten. Oh, loopt ze lekker? doet het goed, de paard. Ja. Zeg maar tegen haar dat ze wel beter moet poetsen. Nog allemaal dingen op je hoofd. Ja. Ah, ze heeft er benen geschoren. Ik ben nog bezig geweest. Nee, ook de, ook de zaag van haar hoofd. Kijk jongens, ze ziet er weer very nice uit. Ze heeft het alweer smerig gemaakt. En ze had weer last van mok. Kijk, dat heeft ze nog steeds. Dus dat is irritant. Check. Maar ja, we behandelen het. En nu is ze in ieder geval daar geschoren. Dus dan wordt alles weer makkelijker. Hoeveelste is dit vandaag, Kim? De eerste. Ah moet mij verslaan natuurlijk nee deze week oh, pas net deze week ga ik winnen ik. Nou, dan moet ze heel vaak hard lopen ja nou ja dat moet wel maar ja. zo is leven nou veel plezier met rijden ik heb mijn bak in de springkast gezet dat als er water in komt dat hij droog blijft en uh, ik ga met Tess buiten koetje koetje springen zaterdag vandaag en Tess gaat lekker rijden heb zin in? Ja. Wat ga je doen? Uh, ik ga op mijn koetje met meneer rijden. <laughs> wat dat is, dan zien jullie in een andere video. Maar het is vrij koud. Dus je moet uh, even lekker losrijden. En dan uh, is ze lekker warm. En dan kan ze wat gaan doen. Het ging niet zo lekker afgelopen vrijdag. Dus vandaag gaan we even bakjes stappen. Misschien nog bakjes draven. 50 uur? 50 uur? Nou ja, je ziet het ding niet meer, maar 50 ongeveer. En het ging super goed. Uh, ja. En wat was nou uiteindelijk de oplossing? Rustig blijven. En? Net doen alsof het een pukkel is op papa's rug. Ja! En nu moet ze uitknijpen met volkracht. Nou ja, wat dat eigenlijk betekent is dat je gewoon je benen onder buik heen legt, zodat ze voelt dat je er bent. Dus geen uh, hakken erin, alleen maar je kuiten onder, buikje zo, daar is de buikje, dit zijn Tessa's kuiten. En dat die wel onder buik hier aansluiten, zodat ze weet dat Tessa er is. En dat tester er gaat helpen. Hé? He? Ja. Dat was eigenlijk alles, hè? Ja. Nou, perfect. Lekker uitstappen. Ja. Het is vandaag zondag en vandaag heb ik de wedstrijd. Dus ik ben aan het plechten. Wat ga je, het, uh, wat ga je rijden? Oh, met Elisa. Tadaa! Wat ga je rijden? BB. Heb je zin in? Ja, ik wil winnen. Want vandaag krijg we een chocolaasje. <laughs> en hoe groot acht je de kans dat je wint? Um, nou, laten we zeggen 1 op de 10. Uh, Oké, okay. dan rij je de 10 mee. Nee. Oh nee, wacht. 1 op de drie. Het zijn vandaag. dus doet mee, ik niet. Vrouw is het ook geweest en buiten dat is het ook te lastig met de twee ruiters die het zo krijgt. Ik moet nog iets groter worden en iets makkelijker uh, zelf dingen kan doen. Het dus kan al heel veel zelf voor. Misschien dat ik het uh, over een half jaar heb bedoel ik het, of zo. ik weet het niet. In ieder geval, het is bevroren buiten, dus ik kan niet in de buitenbak. Dan mag je, met niet te veel mensen natuurlijk, even tussen de losrijden doorrijden. En uh, dat doe ik dan ook maar. Nog even. Even lekker rijden. Zo, lekker weer rijden. Zelfs ik zal ze jas maar één jas aan in plaats van twee. Uh, ging eigenlijk heel goed. Het was vrij snel uh, soeppotjes, ze liep lekker aan de teugel, wel ja, wat de tong nog uit, maar veel. viel mee, het heb ik niks van gemerkt, dus daar moet ik heel blij mee. Dus uh, ja, ik geloof dat het de goede richting op gaat. We hebben nu drie dagen achter elkaar gereden, vrijdag, zaterdag, zondag en uh, nog steeds uh, geen tekenen van kreupelheid, dus ik ben een gelukkig mens. Ze is verblindend vandaag. De eerste boek had ik 181 punten en de tweede had ik er 171. De tweede ging van mijn gevoel ook minder goed, maar de eerste ging super goed, dus we waren een beetje moe, maar ja, maakt niet uit. Ik vond dat het in ieder geval heel goed ging. Ja, ik ben er blij mee. Kunnen jullie me nog ergens zien, ergens in al die jassen? Het is vandaag dinsdag en het heeft gesneeuwd. En even foto's maken voor de video van 10 tips. Als je het koud hebt, op een meneesje. Uh, die zal ik hierboven, ergens daar, geloof ik, daar linken. En dan kan je even kijken wat wij doen aan de kou. Nu is het dus de pony aan het halen. En dan gaan we dus foto's maken. En daar is ze: uh, tien en pony. Wel in de sneeuw. Is toch te schattig dit. Even de Recuptex uh, opgedaan. Omdat als ze de turn-out op heeft. Dan zie je bel niet meer. Want die is dezelfde kleur als de sneeuw ongeveer. Dus dat doen we maar niet. De eerste body stappen is in de eerste sneeuw. Spannend de bel. Al die sneeuw. Lastige beslissingen. Wat neem je nou mee? De slee of de pony? Oh, heerlijk. In de sneeuw. Met je slee en je pony. Leuker wordt het niet. Ik vind dat het direct paard. Ik ben ook een beetje Mam, je moet komen. We hebben een sneeuwpop gebouwd. Hartstikke leuk. Vrona kijkt naar de sneeuw. Ja, het is natuurlijk een beetje lastig, want de staat vierkant op ijzers. Maar ja, we moeten toch even terrein nemen, dus kan dit er ook nog wel bij. Dus we doen vooral voorzichtig. Voorzichtig doen we. Ja, in de sneeuw. Saampjes in de sneeuw, ja. Kijk, dit is makkelijker, gewoon losse sneeuw, dan ijs. Pap sneeuw mag ook. Allerlei soort sneeuw. Nou, daar zijn ze hoor. Jutte, We Eens dus even kijken wat ze gebouwd hebben. Oeh, bravo, Goed zo. De vrouw vindt het spannend. Maar het gaat heel goed. Eens dus even kijken. Kijk, jongens, zie je dat? Boven op de hooi. Dat is de mestplaats. Oh. Nou, dit is wel heel spannend, vindt ze. Kom, vrouw. Piet doosje. Doe maar. Je het één en je jut... te. <laughs> Ze hebben zelfs een pen, jongens. Nou, misschien kunnen jullie zelf even vloggen. Hallo. Hij is te grappig. Vind je leuk? Ja, ik vind hem heel gaaf. Hij doet maar niet. Hij denkt er Aan wie dan? Aan Olaf. Aan Olaf. Olaf ziet er ook zo gezellig uit. Kom, Verona. Gaan we naar Olaf. Nou, Verona vindt Olaf echt wel heel eng. <laughs> Kom maar. Kom maar, Olaf. Doe hem eerst filmen want ik denk dat ze een wortel opeten. heet. Dit is Olaf. Hij is wel heel hij? Die... Hm, ik, ik maak er eerst foto van. Maar kijk, als je afvraagt hoe kan alles er zo mooi in komen. Nou kijk, Olaf heeft een geheim wapen. Gaat het thuis nu. Nou, Olaf. Zielig. Dat is Olaf zijn neus kwijt, zielig. Hebben we heel hard voor Olaf gewerkt. Dat is wel heel vaak. Ja. Het is, het is, wel het is onze Olaf. Ik ben dood. Oh nee. en afvallen. Oké, okay, je kan. Ja hoor. Oké, okay, oefen take 1. Het is te ver weg. Ver weg. Jongens, het is te ver weg. Oké, ik hup wel naar je toe anders. Oké. Oh, dat jongens. Wat ik dit gedaan? Doe gewoon. Elisa, het ver weg. Kom. Ja. Ja, sneeuw! Dat was echt een hele domme val. Nee. Ja, die voor jou ook? Nee, die was niet goed. Ja, maar die voor jou ook. Die was ook zo. Nog een keer. Die van jou was ook zo, Thijs. Ja. Ik ga Tessa. Ja. Nee. Nee. Ik Ik ga vormen, ik heb wat vallen. Ik straks zijn. Nee. Oké, ogen uit. Ja, Wat heb je bij je? De buik als handster. Die hebben we gekregen. Het is vandaag Donderdag ze gaan hem even passen. en voor ons zal die wel passen. wat heb je nou weer zegt ze? een beetje klein. klein? hebben we nog nooit gehad bij Bel dat iets klein is. hij moet groter. nou dan zal die wel passen Tess. nee zeg Bel. Nou, poging 2, Bel. Oké, okay. ik weet niet of de Bel vindt fijn. Nee, ze doet het een beetje gek. Wat heerlijk, behalve dat gewoon past, Tess. Daar hebben we er niet veel van. Nee. Daar hebben we er zelfs maar heel weinig van, die gewoon echt passen. Volgens mij hebben we daar twee van, dus deze en nog een beetje. Bel, het past! Ik de wel denk ik, want dit ze me toch allemaal aan. Ja, dat denk ik ook wel eens wel. Oh. Nou, touwtje eraan. Wow. Show me de pony. Wow. Dat zie je er goed uit, wel. Wauw. kaartje Ja, dat haal ik er zo wel af. Nou, perfect. Tien, Verona heeft ook de nieuwe collectie van Bukas. Een halster. Even laten zien. Dit zijn de zomerkeurtjes. Hoe gaaf. Ben je mooi paard? Ja. Daar ben hartstikke bij. Ik ja, ben blij mee. Dat touwtje is echt anders jongens. Kijk. Nee, even wachten. Ja, ik snap dat jij mee wil. Dat was wel zo de bedoeling. Kijk, dat is echt... Oh. soortig touwtje. Ja, kom maar. Show jij je halster maar. Woehoe. Dat met de sneeuw. Nou, zo zie je er helemaal niks meer van. Dat is toch wel weer jammer. Het is een beetje blauwig met al die sneeuw, Ja. Kom, we gaan zadelen. Kijk, ik wil nog even iets laten zien. Nu zit even dat gele ding eraan. Dus die halen we er even af. Maar, dit halster heeft een voorgevormd. Kijk, dat is niet recht. Het is bobbelig. Zo, kijk. Hij zit los van het hoofd. Handige. We eten. Kim zit weer te eten, ik weer. Ik heb dat na, het, is, na, ik heb dat, is dat is namelijk wat Kim doet: het eten. Nee. Wel, niet gegeten. Oh. Ja. maar Kim de doos is binnen ja. nu, al. nu al. En dit <laughs> keer had Kim het meest. Wij hadden ah. niet zo ja, oh. hadden speciaal Kim, die had uh, de wensenlijstje gekregen. En normaal gesproken zeg ik altijd: Jammer, joh, gaan we niet doen. En dit keer zei ik: Nou, als jij dat leuk vindt, dan zal ik dat eventjes doorgeven. Dus ik had doorgegeven, en vandaag kwam de doos binnen van Bukas, kan je zien op Instagram. Hebben we het live uitgepakt inmiddels te zien? Nee, ik heb wel gezien, maar niet gekeken. Ze heeft het gezien, maar niet gekeken. Dat onze onze hart voor paarden, mevrouw. Hè? Ja, maar dat krijg je als je dus moet opletten in de klas. Oh, ze zat in de lesnaam. Ja. Nou. Zwakke excuus, want je zit nu al weet ik niet hoe lang hier aan de bar, dus je had al lang kunnen kijken. Oh, ik heb het niet live gezien. Nee, maar je hebt daarna ja. natuurlijk wel gekeken, ik heb hè? Het wel voorbij zien Ja, voorbij gekomen. Maar goed, alles te Daar komt ie. Tadaa. -da -da -da -da. Dat is hem. Alsjeblieft, mevrouw. Dank u wel. Heeft u gehad van uh, meneer Pukas? Nou, bedankt, meneer Pukas. Ik denk dat jij wel uh, Jacob mocht zeggen. Ja, ik heb ook mijn Dit een ja. kijk jongens, dan is heel erg ik zie Nou, ik zit zo goed met jou. van zo Nee, ik nee, bedoel je in de vrijmode. De... Dan zeg je, dank Ja, ik ben ja, toch bent, Ik ben te nerveus. je wel, Jacob. Ja. Misschien ja. moet je in de camera kijken, ja. maar snap niet ja. dat je het ja. tegen ja. hem hebt. Ja. Hij is al een beetje... Kim is een beetje verlegen, Jacob. Ja, want ja. zij zeggen dat er dingen... Is dat zo? Heb je dat touwtje? Is echt een soort anders? Lidde Oh, er niks mee. het Nee, het is echt wel. Het voelt lekker. En ik ben ook wel weer bezig met de grote. Dat zie Ik het Ja, je hebt alleen het zakje kapot gemaakt. Daar ben ik goed in, jongens. Ook Kim gaat het even doen, ik kan het beter. Ja, hij is heel. Kijk, ta er zit een jelistiekje omheen, hoger, anders zie je het niet. We doen een jelistiekje vanaf. En dan hebben we, maar die hebben we op Instagram ook wel laten zien. Maar wat nou grappig is, is dat er aan, precies hier aan het eind zit een lusje. Als iemand weet waar het lusje voor is, vertel het ons. En, en dan draaien uh, like, hmm. oh okay. ja. <Californii> ja, die wel weer, Zet we paard En die ook niet Ik voor ze ja. dat ik ik weet dacht ik, oh maar dan. oké. En die deken is te groot, dus dan nog maar even het plaatje. Ik trek hem er wel even af. Kijk, niet. Maar dan, in deze kleur. Zat je er niet in te bouwen? Samen nee, dat nee. dus Met een ander paard waar je ze te maken over hebt. Nee, dat Dus om ze heen, ja, ja, met haar zomer kan ja. gewoon weer in de wij. gewoon een extra rondje in de Ja, joh. Nou, leuk. Ja? je ja, weer eten? Want je ging Tess zelf toch? Wat ga je met Tess doen? Nee. Ja. Buh. Maar wat ga je met haar doen? Als je dan afstraat. Zoals het in de agenda stond, gaan we muurtjes bouwen. Muurtjes bouwen? Meer? Ja. Geen <laughs> haar kanaal. Echt lekker rustig in de bak. Heerlijk. Alleen er. En rijdt op Bella. Eh, andere Bella, dus we hebben twee Bellas in de bak. Kim die gaat Tess even helpen met eh, wat dingetjes met Bel. Dat kun je eens verder zien op Kinderkanaal. Maar eh, ze gaan elkaar nu gewoon bellen, zodat er eh, niet geschreeuwd hoeft te worden en ook niet meer in een bak gestaan hoeft te worden. Dat soort dingen. Dus eh, ben ik ben benieuwd. Nou, veel plezier dames. Geniet ervan en eh, succes. Daar hebben we juf Kim jongens. Ja, bedankt, ja. Zo, juf Kim. Ah, we hebben lekker gereden. Het was alleen uh, in de meneesje binnenbak wat heel prima te rijden is. Ook wel een stuk warmer dan die andere bak. Maar daar was ook les, dus uh, niet echt een moment om te filmen. Uh, ik zit eigenlijk gewoon op test te wachten in de auto. Dus daarna mag ik naar huis en eten. Ik heb je eigen dat is niet wenselijk. Uh... Uh, <laughs> nou, het is vandaag vrijdag en Jij uh, hey, die heeft al eigenlijk een week uh, een warm been. En ja, uh, uh, is, weer, het is dus niet kreupel, maar het is natuurlijk dus niet helemaal fijn. Uh. En vandaag is het niet meer warm. <laughs> en wat ga je eraan doen? Of wat heb je eraan gedaan? Oh, uh, <laughs> ik heb gewoon een paar dagen, wel ik heb wel gereden elke dag, maar ik heb een paar dagen gewoon een beetje rustig aan, gewoon een beetje gestapt, gestraft, een klein beetje geopereerd. Terwijl een beetje beweging had, maar niet uh, echt hard hoefde te werken. Ik heb ja. wel een wedstrijd gehad, maar toen wist ik niet dat ze. last had van haar dat, been. Dat ze, dat ze last had. En ze had <laughs> ook wat vocht toch, bij haar knie? Ja, ze had onder de knie en boven de uh, kogels een beetje vocht. Maar dat is nou ook alweer weggetrokken. Dus nou hopen we dat het snel goed komt, ja. hè, Panny? Ja precies dat kijk jongens, Gio staat met zijn voorpluk in de wind en dan ziet hij er best wel cool uit Doeiho. ik zei tegen Tess, als je nou gaat zadelen, dan is het nog niet zo druk in de bak ik had niet verwacht dat ze in twee seconden klaar zou zijn, ben je er klaar voor Bel? met je mooie halster kijk dan hoe schattig staat er echt heel erg lief Zie dat maar kan je wel hè? Wij We gaan samen op die pony daar, zie je dat? Ja, zeg maar wat ze moeten doen. Les <laughs> dat helemaal. Zo kan ik zo, hè? Nee. Perfect, goed. Zo. Ja, er is hoop heen ja. Tada! Een beetje, een beetje nep, maar. Jops, is er overheen. Prima. Goed zo. Sorry Henja. Ik sta in je space. Doe we er nog maar een keertje. Iets. Nee, ze zijn nog niet klaar. Oh sorry. Deze kant op praten. Ik heb volgens mij nu weer 55 tot 60 gesprongen of zo. Denk ik. Nou, het was in ieder geval best hoog. Maar één ding is dat ze op geen gegeven helemaal fan van. Dus daar ging ze overheen liggen. Die heeft ze volgens mij niet één keer geweigerd toen het van de kruis naar het gingen ging. En, zo. en de rest ging ook wel heel erg goed. Dus ik ben er blij mee. Dus dit heeft ze gewoon gesprongen. Hè? En daar is onze coach kijk wat de coach ervan vond coach heeft het koud maar wat vond u van het springen coach ja, het was. en dat was de coach ja. <laughs>